Ja, voor wie is een persoonlijke gezondheidsopgeving nou precies? Ben je ouder dan 16 jaar? Check. Iedereen in Nederland vanaf 16 jaar kan zelf een eigen account aanmaken bij een PGO. Er zijn meerdere PGO's, dus je kunt zelf kiezen welke het beste bij jou past. Wil je een overzicht van je medische gegevens op één plek? Check. Bijvoorbeeld jouw gegevens bij de huisarts, het ziekenhuis, apotheek of GGZ-instelling. Met een druk op de knop haal je een kopie van deze gegevens op een veilige manier naar jouw PGO. Dit kun je bij steeds meer zorgverleners doen. Je weet dat het ophalen veilig gebeurt als je dit label ziet, het Met Mij label. Meet je zelf verschillende gegevens over je gezondheid en wil je deze op één plek verzamelen? Check. Je kunt gegevens zoals je gewicht wat je eet of hoe vaak je sport, verzamelen in een PGO. Je kunt bij veel PGO's zelfs een dagboek bijhouden. Heb jij één of meerdere vinkjes kunnen zetten? Dan is een PGO echt iets voor jou. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Vraag je je af wat het verschil is tussen een PGO en een portaal? Kijk dan naar de volgende video.